Vraag jij je af hoe je meer kunt halen uit de schrijflijst in je klas? Het is dan belangrijk je te realiseren dat het leren van taal een sociaal proces is. Kinderen leren taal in interactie met elkaar rondom betekenisvolle contexten. Mijn naam is Dea Sombroek en ik ben taalleespecialist bij de Rolf Wil je dat de kinderen in je klas actief en betrokken oefenen met het schrijven van teksten? Kom dan naar mijn workshop op het Nationaal Onderwijscongres. In de workshop leer je... Hoe je een krachtige taalleeromgeving kunt neerzetten met veel aandacht voor interactie en betekenisvolle activiteiten. Dus meld je aan voor het Nationaal Onderwijscongres en schrijf je in voor mijn workshop Interactief Talenonderwijs.